Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over kinkhoest. Deze ziekte wordt ook wel pertussis of de 100 dagen hoest genoemd. Het zal je dan ook niet verbazen dat langdurig, heftig hoesten een van de kenmerkende symptomen is van deze ziekte. Dit is een ziekte die vooral gevaarlijk kan zijn voor zuigelingen, waarbij meer dan de helft van de baby's opgenomen moet worden in het ziekenhuis bij deze ziekte. Maar ook voor volwassenen kan het vervelende gevolgen hebben. Ondanks dat deze ziekte is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma als onderdeel van de DKTP vaccinatie, worden er jaarlijks rond de 350 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor kinkhoest, waarvan de helft jonger is dan 2 jaar. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze is ontzettend besmettelijk en verspreidt zich via druppeltjes, van de keel van de patiënt naar de lucht en dan vervolgens naar de volgende persoon of dat de druppels die landen op een oppervlak worden opgepakt door de volgende persoon. Waar je precies zo ziek van wordt is dat deze bacterie giftige stoffen maakt, die we toxine noemen. De bacterie hecht zich vast aan de cellen van onze luchtwegen met deze toxines. Drie van deze toxines heten de pertussistoxine, adenylatieklazen en trageaal cytotoxine. Dit mag je meteen weer vergeten al die lastige termen, maar het is wel handig om te snappen wat ze doen in deze ziekte. Het pertussenstoxine zorgt ervoor dat de bacterie zich kan vastgrijpen aan onze cellen en het zorgt ervoor dat we heel veel T-cellen krijgen, wat we een lymfocytose noemen. Ook worden de bloedvaten meer doorlaatbaar voor vocht, waardoor vocht uit de bloedbaan richting de luchtwegen gaat. Het adenylatieclase zorgt ervoor dat onze bacterieopruimers, oftewel de fagocyten, niet meer goed hun werk kunnen doen en zelfs doodgaan. Het cytotoxine zorgt ervoor dat de trilharen op onze cellen verlammen. Dit betekent dat de bacterie kan blijven zitten in de luchtwegen en dat er mucus opstapelt. Samen zorgen ze voor de symptomen van kinkhoest. Hevige hoestaanvallen die door de zwelling van de luchtwegen een karakteristiek geluid geven met een gierende inademing, ook wel whooping in het Engels genoemd. Daar wordt de ziekte dus ook wel whooping cough genoemd. Op deze website kan je audiofragmenten luisteren zodat je hoort hoe het klinkt. Hier een klein stukje van die audio. De ziekte verloopt in meerdere stadia. De incubatietijd is 1 week, dus 1 week na besmetting zal je de eerste symptomen zien. In de 1 tot 2 weken daarna is het katerale stadium, waarbij een gewone verkoudheid op de voorgrond staat. Een verstopte neus, algehele malaise oftewel algeheel niet lekker voelen staan op de voorgrond. Bij baby's onder de 1 jaar oud kan je ook nog andere symptomen zien zoals slecht eten en slecht groeien. De bacterie is op dat moment enorm aan het vermenigvuldigen en in dat stadium ben je dus ook het meest besmettelijk voor anderen. Daarna begint het paroxysmale stadium, dat 2 tot 6 weken kan duren. Hierbij heb je heel heftige hoestbuien, waarbij je zoveel moet hoesten dat ademhalen heel lastig gaat. Soms is de hoestbui zo hevig dat je ervan moet braken en dat je bloeduitstortingen krijgt in je gezicht, die we petechiën noemen omdat de druk zo hoog wordt dat de bloedvaatjes knappen. Bij baby's kan kinkhoest zeer ernstig verlopen met gasping, oftewel een abnormale ademhaling die lijkt op het happen naar adem, cyanose, oftewel blauwverkleuring, aapneus, oftewel stoppen met ademhalen, en een alte, een apparent life-threatening event, waarbij een baby van het een op het andere moment in een levensbedreigende situatie terecht lijkt te komen. De baby is bleek of blauw, slap, lijkt niet te ademen en reageert niet. Afhankelijk van hoeveel de saturatie daalt bij deze aanvallen, kan je ook nog epileptische aanvallen zien, hersenschade en zelfs de dood. Daarna komt het rekonvalescentiestadium, oftewel de herstelfase. Dit duurt weken tot maanden en in die tijd nemen de hoesbuien af in frequentie en in ernst. Complicaties zie je het meest bij baby's onder de 1 jaar. Meer dan de helft van de patiënten op deze leeftijd moet worden opgenomen in het ziekenhuis. 1 op de 3 krijgt een pneumonie, oftewel een longontsteking, erbovenop. De luchtwegen zijn zo aangetast door de kinkhoest dat andere bacteriën makkelijker naar binnen komen en zo een secundaire pneumonie veroorzaken. Daarnaast zien we bij 1 op de 8 baby's apneus, oftewel het stoppen met ademhalen. Op oudere leeftijd zie je als complicaties het meest de otitis media, oftewel oorontsteking, pneumonie, pneumothorax, oftewel een klaplong door het hoesten, en ribfracturen door het hoesten. De diagnose wordt het liefst gesteld in de katerale fase, omdat je dan snel kan beginnen met antibiotica om zo de volgende fase milder te maken. Maar in de praktijk is dat lastig. Die eerste twee weken lijkt die aandoening namelijk op een onschuldige verkoudheid. De diagnose kan gesteld worden met een kweek waar je de bacterie aantoont, of met een PCR-test, of je kan de antigenen van of de antistoffen tegen de bacterie aantonen. Omdat het pertussistoxine ervoor zorgt dat je een lymfocytose krijgt, wordt dit vaak ook meegenomen in de diagnostiek, om de ziekte bijvoorbeeld al in een vroeg stadium te kunnen onderscheiden van een gewone verkoudheid. De behandeling voor mensen buiten de risicogroep is met name ondersteunend. Patiënten in de risicogroep, zoals baby's, worden behandeld met antibiotica. Als er in het gezin om de kinkhoestpatiënt heen een baby is jonger dan 1 jaar, of een zwangere die meer dan 34 weken zwanger is en niet recent gevaccineerd is, zal het hele gezin profilactisch antibiotica krijgen. Sinds 1957 is de kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen als onderdeel van de DKTP-vaccinatie. Het verkleint de kans met 90% dat je de ziekte krijgt. En mocht je het wel krijgen, zal de ziekte milder verlopen. Het vaccin bestaat uit het pertussistoxine. Daar maak je dan antistoffen tegen en dat zorgt ervoor dat de bacterie niet meer de kans krijgt om zich aan te hechten aan jouw cellen. Gedurende het leven zullen deze antistoffen steeds meer afnemen. Dit geldt na het doormaken van de ziekte en na het krijgen van de vaccinatie. Vandaar dat er druk gezocht wordt naar een beter kinkhoestvaccin die langer bescherming biedt. In 40% van de gevallen krijgt een baby kinkhoest van de moeder. Het vaccineren van moeder is dus een belangrijke beschermingsmethode voor de baby. Deze bescherming werkt op twee manieren. De zwangere gaat antistoffen maken, deze gaan via de placenta naar de baby en daarmee is de baby na de geboorte een paar maanden beschermd. En het verkleint dus de kans dat moeder kinkhoest krijgt. En dus verkleint het de kans dat zij het doorgeeft aan haar baby. Vandaar de 22-weken prik die sinds 2019 aan alle zwangeren wordt aangeboden. Ook kan je je als volwassene, zonder zwanger te zijn, je laten hervaccineren door elke 10 jaar een DKTP prik te halen. Hierdoor ben je zelf beter beschermd tegen kinkhoest en de andere ziektes uit deze vaccinatie, omdat de antistoffen dan weer toenemen. Maar ook zal het risicogroepen in jouw omgeving beschermen. Dit is dan ook wel een bekende strategie als er een baby op komst is. Door iedereen voor de geboorte te vaccineren die nauw contact gaat krijgen met de baby tegen kinkhoest, is de baby beschermd totdat het zelf oud genoeg is om gevaccineerd te worden. Dit noemen we cocooning en dat zou je dus kunnen doen als vader, moeder, broers, zussen, opa's, oma's, oppas, medewerkers van de kinderopvang, de kraamverzorgende en verloskundigen. Maar goed, het blijft natuurlijk lastig om alle mensen in de buurt van de baby in te enten. Het zal dus nooit waterdicht zijn. Dit is voor zover ik kon vinden dus ook de reden waarom het niet standaard een ding is dat babyopkomst de uh, hele laat zich vaccineren tegen kinkhoest. Maar goed, wie weet in de toekomst uh, wel. Oefen hier nog even mee door in de actieve samenvatting en bekijk daarna ook de andere video's over de ziektes van de DKTP-vaccinatie, difterie, tetanus en polio. Bedankt voor het kijken!